Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt is verstandig. We moeten allemaal leren hoe we grenzen kunnen stellen aan onze woorden en deze handhaven. Spreuken 10, vers 19 stelt: Een veelprater begaat al snel een misstap. Wie zijn tong in toom houdt is verstandig. Anders gezegd, mensen die veel praten, zullen vaak in problemen raken. Omdat onze woorden zoveel kracht dragen, moeten jij en ik leren om alleen datgene te zeggen wat kan worden gezegd. Ik noem het graag netto praten. Als we uitbetaald worden, ontvangen de meesten van ons een netto loonstrook. Alles wat er af moet, is al van het bruto bedrag afgehaald. We kunnen hetzelfde principe toepassen op ons woordgebruik. Je zult bepaalde woorden moeten verwijderen uit je woordgebruik voordat ze ooit uit je mond komen. Deze omvatten negatieve uitspraken, roddel, onoprechte vleierij, sarcasme, grove grappen of op een onbeleefde manier grappig willen zijn. In plaats daarvan kun je ervoor kiezen om goed over anderen te spreken, om op zoek te gaan en je te richten op de goede kwaliteiten in die ander. Ze zullen dankbaar en bemoedigd zijn en jij zult dan niet in problemen raken. Ik wil je uitnodigen om het volgende gebed met mij mee te bidden. Heer, ik wil netto praten en uit de problemen blijven.